Ja, we zijn hier in de statenzaal van het provinciehuis in Lelystad van de provincie Flevoland. Dit is het regionale parlement en ongeveer een half jaar geleden waren hier zo'n ruim 150, 160 leerlingen van Technasia uit Flevoland aanwezig om gezamenlijk opdrachten op te halen die verband houden met de maatschappelijke opgaves van Flevoland. Er zijn heel veel maatschappelijke opgaves die ook te maken hebben met technische vraagstukken. Nou, voor die technische vraagstukken daar hebben we de leerlingen gevraagd om oplossingen aan te dragen. Omdat Flevoland zo hard groeit en wij ook heel veel talent in Flevoland hebben... ...zien we dat die talenten ook gaan studeren, vaak buiten Flevoland. Gelukkig ook in toenemende mate ook binnen Flevoland, aan de hogescholen. Maar uiteindelijk willen we natuurlijk dat al die hele talentvolle mensen die een technische studie hebben gedaan... ...ook weer terugkomen naar Flevoland. En om dat te doen hebben we het project Talent kleurt Flevoland opgericht samen met de Technasia om kinderen al op een jonge leeftijd kennis te maken, laten maken met wat ze met hun beroepskeuze uiteindelijk in hun eigen omgeving in Flevoland later ook zouden kunnen. We zijn voornamelijk bezig houden met de aansluiting op dit terrein. Um, met de huidige wegen uh, zijn er niet echt goede aansluitingen hierheen. Er zijn meer omwegen om hierheen te komen. Daarom zijn we aan het kijken of we echt direct de wegen hierheen kunnen komen. Hoe kan het vrachtverkeer eigenlijk het snelst mogelijk hierheen komen? Nou, dit is zeker leuk hoor. Dit is wel heel leuk om te zien. In het originele plan was er geen uh, mogelijkheid tot een haven. Want Markenmeer zou eigenlijk ook uh, vol worden gegooid met zand. Dat zou ook uh, nieuw land komen. Maar uiteindelijk is dat dus niet gebeurd en daardoor is er dus de mogelijkheid gekomen om wel een haven te creëren. En dat levert natuurlijk weer heel erg veel uh, banen op uiteindelijk. Er komt een, een uh, economische groei en dat levert eigenlijk meer geld op, ook voor de gemeente en voor de provincie. Flevo Kusthaven, gewoon een goede weg langs de dijk die doorgaat op de uh, ja, Rijksweg en dan door naar de snelweg. En vervolgens willen we ook een aquaduct bijvoorbeeld naar de, uh, de dijk. Dat is de beste oplossing, want dan kunnen de boten gewoon doorvaren en dan mocht er ook geen brug open. Dus dat zou je ook kunnen uitrekenen, wat de tijdswinstbesparing zou kunnen zijn als je niet meer om moet te rijden. Of... Dat het best wel kan schelen, net dat kleine stukje kan net het verschil maken ja. om wel of niet eh, je containers maken. hier over te slaan ja. of in één keer door te rijden ja. naar Rotterdam met de krachttuin. Ja. Uh, het eindresultaat, het, als ik het zo hoor, ligt het echt wel bij deze... Uh, dat hier, gewoon, hier ja. moet gewoon een goed plan komen wat ja. voor veiligheid zorgt. En, ja. En we willen eigenlijk Snel. Dus snel is een criteria voor de oplossingsrichting die je kiest. Dat snel realiseerbaar is. En, uh, en kosten. Ja, de doelgroep moet ook gebruik kunnen maken van de haven en de bedrijfsterrein daar. Ja, en de doelgroepen die er voor het spoor zouden zijn. Dus chemisch en automotor. Dat is dus niet wat ze op, het, op de haven willen. Dus daarom is dat niet, nog niet doorgegaan. Ja. Maar misschien later wel. Straat van de Toekomst gaat hier erg gebouwd worden, 2022 is hij af, net als de Floriade. En jullie ideeën zijn best wel belangrijk daarvoor, want als jullie echt een heel tof, en goed idee hebben, wie weet wat wij daarmee kunnen met de echte straat van de Toekomst. We zijn precies in het midden van het Floriade terrein. Als je hier op het plaatje kijkt, dan zie je een artist impression van de Floriade. Hier, op deze locatie, daar zijn we nu. Als je aan Floriade denkt, wat is dan nu het eerste wat in je opkomt? Duurzaamheid. duurzaamheid. Groen. Als, als, je, als je mijn ouders vraagt, of mijn moeder vraagt, en mijn vader leeft niet meer, van wat is de Floriade, dan zegt ze een grote bloemenshow. Dus, het is heel leuk dat jullie er nu ja. al heel anders tegen aankijken, want dat was ook de bedoeling van de nieuwe Floriade. Er moet nu iets veranderen. De wereld staat op de kop, er gaat van alles heel erg mis. En natuurlijk uh, moeten we plannen maken om het verbeteren, maar we moeten ook nu, nu, nu, gisteren iets doen om het te veranderen. Dus als jullie niet anders met die wereld omgaan dan onze ouders doen, dan is er echt een probleem. Waar zie ik een verdienmodel? Hoe zou ik iets kunnen oplossen, maar daar ook iets aan kunnen verdienen en iets aan kunnen overhouden? Nou, gaan we even nu gewoon naar En dit? Heeft iemand een idee wat dit is? Het is een vlier. Je gaat hem echt heel veel tegenkomen. Want de vlier groeit hier echt heel veel. Misschien dus ken je hem wel van de limonade. Nou, en dat is dan de hazelaar van de. Hazelaar. Bam. In één keer goed. Eten dan? Ja, dit kan je eten. Een beetje apart. Een beetje naar buiten. Een heb ik Ja. En hier komt eigenlijk een theater. Dus heb je gewoon een theater midden in een stukje bos, in de stad, ook heel vet. Uh, nou, eerst hebben we wat uitleg gekregen over de Floriade en wat er allemaal op komt te staan. Daar hebben dus, uh, heb ik zelf ook wel wat ideeën van gekregen. Ik gekozen voor het uh, huis van de toekomst en dan moeten wij zelf innovatieve ideeën bedenken, duurzaam, uh, energiezuinig, alles erop en de ramen. Nou, we hebben wel het idee om bepaalde faciliteiten samen te delen, uh, dus twee families die dan... Samen een keuken en uh, de badkamer of zo delen. Uh, we willen ook iets met water gaan doen om daar eentje uit op te wekken. De knakkortom. Ja, oh, dat was heel erg lekker. We ja. proefden niet dat het hoor was. Bij dit project moeten we een manier vinden waarop we in Almere zelf zeg maar, groenten en fruit zo kunnen verbouwen, zodat je meer van het land krijgt. Duidelijke en leuke rondleiding. En je krijgt ook echt veel te zien. Ja, over hoe voedsel bewerkt wordt. Vooral groenten in dit geval. Dus gewoon binnenin hoe alle processen gaan hier. Dat, dat is best wel interessant om te zien. En, ja. Het helpt je ook echt wel bij het project. Want ik heb net wel dingen geleerd die je dan ook voor je eigen idee zou kunnen gebruiken. Precies. Nou, Schiphol is momenteel. heeft momenteel zijn maximale grootte bereikt. Daarvoor zullen er veel vluchten verplaatst moeten worden naar andere vliegvelden. En uh, daardoor heeft de Nederlandse overheid besloten dat het bij Lelystad Airport gaat gebeuren. En um, uiteindelijk wil Lelystad Airport uh, gaan openen in 2020... ...zodat ze daar de reizigers voor vakantievluchten binnen Europa kunnen gaan vervoeren. Uh, maar als je dan zeg maar beneden hier achter mij in het station staat... ...dan weet je niet waar je heen moet voor de buslijn. En aangezien onze buslijn van het Ledenstad Airport ook aan een andere kant gaat komen dan aan de huidige buslijnen hier zo, aan die kant, weet je al helemaal niet waar je heen moet. Nou, als de reizigers natuurlijk uh, hierheen komen en ze hebben geen idee waar ze heen moeten, dan moeten ze iets hebben waardoor ze meteen weten we moeten naar uh, hierheen om vervolgens naar het airport te kunnen gaan. Nou, daarvoor hebben wij een beeldmerk bedacht, maar voor dit beeldmerk moet er natuurlijk ook een geschikte plaats zijn. Daarvoor zijn we zelf de stad ingegaan om zelf te ervaren als reiziger waar we nou daadwerkelijk heen kijken en waar de duidelijkste plekken zijn voor plaatsaangevingen. Natuurlijk als de passagiers eindelijk bij het vervoer zijn gekomen, was ons doel dus om de, dit vervoer zo snel mogelijk te krijgen naar het vliegveld. Op lange termijn willen wij een maglev gaan gebruiken. maglev staat voor Magnetic Levitation en het is dus eigenlijk gewoon een die gebruik maakt van magnetische krachten om zich te bewegen. Goedemorgen, we gaan vandaag op excursie naar uh, het Markermeer. We gaan eens even kijken langs het Markermeer wat voor plekken we allemaal tegenkomen, hoe die kust eruit ziet. We gaan iets langs de kust bij Lelystad en vanaf daar zakken we zo de kust af richting Almere. Om daar de Hollandse brug over te steken naar Noord-Holland. En dan gaan we naar, naar Eiburg toe. Bij het ontwikkelen van Lelystad nooit nagedacht over kustontwikkeling. En waarvoor je zo'n kust zou kunnen gebruiken voor de bewoners. Hoe je daarmee je stad aantrekkelijker zou kunnen maken. Ja, dus wat je ziet is dat het een hele rechte dijk is. Met allemaal ja, stenen erlangs, waardoor je niet goed bij het water kan komen. Het water is niet beleefbaar als zodanig. Wat ook nog wel lang zal komen, is dat het soms niet altijd heel erg makkelijk is om, om het uh, ding voor waterrecreatie te plannen. Je uh, hebt te maken met, uh, met, met, met uh, wetgeving, met natuur. Uh, en dat zal tijdens uh, de, de, de flinke wandtocht van deze ochtend uh, Odeval voorbij komen. Natuurlijk moet je, moet je praktisch nadenken. Van wat ik al eerder zei: van... Uh, jetskiers en, uh, en zwemmers gaan niet heel goed samen. Dus denk goed na van. ...van wat, wat voor dingen wil je nou, uh, maar wees vooral creatief en, uh, en uh, denk zoveel mogelijk out of the box. De Nederlandse regering zei wij gaan die polder maken en dan stoppen we de beste boeren in. Er moet heel veel voedsel komen en dan hebben de Nederlanders nooit meer honger. En dan vonden ze speren en oude netten. Dus hé, hey, daar hadden mensen gewoond. En wat blijkt, 10.000 jaar geleden liepen hier al mensen achter een koeienkomst. En ik doe het nog steeds, niks veranderd. Nou, dan gaan we even een stukje over de oude rivierbedding lopen. Van hé, hey, wat is de toekomst? Willen wij in de toekomst uh, ook dieren en planten en een gezond milieu? Of willen we maximaal productie en alleen aan geld denken? Wij hebben hier een natuurboerderij, we zijn onderdeel ook van het project van de provincie Nieuwe Natuur. We laten zien dat je kan leven met dieren in een landschap wat biodiversiteit heeft. Het landschap wat levend maken voor die kinderen, dat ze op ideeën komen hoe ze die hut of die trekkelpost vorm kunnen geven. Al die vogels die komen zeg maar tussen de brug en tussen de draden, precies in, op deze plek komen oh, die vogels eraan en, en vliegen ze naar de overkant. Maar verder, je moet zo creatief mogelijk zijn. Jullie moeten aan dingen denken waar wij niet aan denken, dat is technasië. Uh, nou, uh, voor mij is het, uh, het het allerbelangrijkste eigenlijk dat de situatie zoals we daar nu staan uh, toch niet echt veilig is. Wij schuilen met uh, harde wind uh, achter de, de klep van onze auto. Uh, verder uh, zou, zou ik het uh, mooi vinden als we ook ietsje hoger uh, zouden kunnen staan, zodat we over de dijk naar het uh, IJsselmeer uh, kunnen kijken. En dan, dan wordt ons blikveld gewoon nog uh, vergroot. Ja, en dat, dat, dat zou nog mooier zijn. Ja, we zijn heel benieuwd naar de resultaten. Ik weet dat. Uh... Alle leerlingen, maar vooral ook de docenten en ik denk ook de ouders... ...met heel veel enthousiasme de afgelopen maanden aan de opdrachten hebben gewerkt. En we zijn allemaal razend benieuwd met welke innovatieve oplossingen alle leerlingen komen.